Goedemiddag hey, mevrouw, deze t-shirts hebben we in verschillende kleuren. Bent u op zoek naar een specifieke kleur? Wel, ik ben eigenlijk voorlopig gewoon op zoek naar een t-shirt. En op wat zou u een t-shirt willen combineren? Ik moet volgende week naar een verjaardagfeestje en ik zou graag een beige aan. Heeft u een voorkeur waaruit de stof is gevaardigd? Ik heb graag een stof die niet te staal kreukt. Wel mevrouw, dan denk ik dat dit de ideale t-shirt voor u is. Deze t-shirt is gemaakt uit een gladde stof gemaakt uit viscose. Dat u de t-shirt even passen? Ja, graag. Hebt u deze t-shirt in de Maatsman? Dit is de Maatsman, als Dank u wel. De paskamers zijn achteraan in de winkel. Dank u Wat vindt u ervan, mevrouw? Ja, ik vind het een heel leuk t-shirtje. Maar ik heb een beetje schrik voor. Moet het volgende week een beetje fris zijn. Ik heb geen artikel dat ik hierop kan combineren. In de winkel heb ik nog een geleetje dat u hiermee zou kunnen combineren. Zal ik het even voor u halen, zodat ja. u het kunt passen? Ja. En? Ja, Dank u dat aan? Ja, dan Wat vindt u ervan? Ja, leuk. Mooie combinatie. Wat is de prijs van deze twee artikelen? Het t-shirtje kost 14,90 euro. Hiervoor heeft u dus een degelijke t-shirt aan een eerlijke prijs. Het geleedje kost 17,50 euro. Mooie prijs voor beide artikelen. Dank u. Absoluut. Dan u de artikelen maken hoor. Alsjeblieft. Dank u wel. Wilt u deze artikelen voor mij al aan de kant leggen? Jazeker, dat is geen enkel probleem. U zult zeker geen spijt krijgen van uw keuze, mevrouw. Met de strasteentjes op de t-shirt zult u schitteren op het verjaardagfeest. Ik leg alvast de artikelen voor u aan de kassa. Dank u wel, mevrouw. Dag.